Hoe zorg je ervoor dat je je regelmatig online laat zien met iets nieuws? Met wat ja, uh, en wat je er ook nog bij kunt vertellen is dat je in die editorial kalender ook kunt uh, uh, opschrijven van uh, ja, wat voor beeldmateriaal je erbij wilt gebruiken of je daar video wil bij wilt gebruiken. Dat kun je er allemaal in zetten en ook delen met je personeel. Op die manier kun je uh, ja, je medewerkers ook betrekken bij de algemene uh, uh, online noem je dat? Presentatie. Online presentatie. Het zijn dan vier documentjes die je daarbij kunnen helpen.